De ene toerist wil vandaag graag voetballen, maar de andere houdt daar niet van. Net zoals Finn uit de film speelt hij liever muziek. Mel staat naast mij uh, en ik ga een paar vragen stellen. Um, hallo. Um, over gaat de film waarin jij meespeelt? Uh, waarover hij gaat, ja over een jongetje. Hij uh, wil op viool liggen, maar dat mag niet van zijn vader. Ja, en die vader die wordt dan uiteindelijk heel boos en zo. Maar ja. Kan je jezelf herkennen in de, het personage vanuit de film? Ja, best wel, want ik hou niet van voetbal. <laughs> maar en ik uh, vind vioolspelen ook heel leuk. Dus je speelt viool? Nee, dat dat dan weer niet. Nee. Uh, okay. <laughs> dat is veel beter dan dat voetbal, dat de mannen van voetbal. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Ben ik eindelijk naar voetballen? Ja, dan zeker.